Het arbeidsrecht voorziet voor de werknemer in een basisbescherming tegen ontslag. Maar verkozenen van sociale verkiezingen of werknemers in een uitzonderlijke situatie zijn extra beschermd. Human resources experte Sandra van Dorpen praat erover met meester Filip Tielemann. Welkom, Filip, Voor vandaag alweer een zeer boeiend thema op z'n namelijk het beschermend karakter van uh, onze arbeidswetgeving. Die arbeidswet, zoals vele wetten, is complex, maar zit ook vol beschermingen. Vooral beschermend naar de werknemers toe. Ja, dus in feite, het zit in de genen van het arbeidsrecht dat men de zwakkere partij gaat beschermen. Mm -hmm. En de wetgever gaat ervan uit dat de zwakkere partij in de arbeidsrelatie per definitie de werknemer is. Ja, als de situatie zich dan toch noopt tot, tot een ontslag, wat raad jij dan ja, werkgevers aan? Het is vooral cruciaal om zich altijd de vraag te stellen: Is die werknemer die ik wil ontslaan, mm -hmm. op een of andere manier eh, beschermd? En ik vind het soms onthutsend. Uh, dat een bedrijf zich die vraag niet stelt nee. uh, met alle gevolgen van dien. Niet alleen dat het u gigantisch veel extra geld kan kosten. Maar daarboven dat je ook nog in feite verzuurde relaties krijgt met uh, de vakbonden, omdat men een beschermd iemand ja. uh, toch heeft ontslagen. Welke fouten worden er het vaakst gemaakt? In feite zeer opvallend is dat een bedrijf tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst al te weinig formeel, dus schriftelijk, een werknemer gaat aanspreken die iets uh, verkeerd doet. Het arbeidsrecht, de arbeidsrechtbank, houdt alleen rekening met wat effectief op papier staat. In gebrekenstellingen, evaluaties. Ja. En bij evaluatie zien we ook dat heel vaak die niet de realiteit Weerspiegelt, zoals die objectief gezien wel is. Ja. Waardoor men dan op het einde van de rit, als er een ontslag is, gaat zeggen de enige reden waarom die persoon ontslagen is, dat is die bescherming. Ja. Ja. Tweede fout die regelmatig voorkomt, dat is dat men geen rekening gaat houden met de categorie van de niet verkozen ja. kandidaten bij sociale verkiezingen. Ja. Die hebben dezelfde bescherming als een effectief... Verkozen lid. En het is een beetje mensens. We hebben onze Olympische Spelen, de sociale verkiezingen, om de vier jaar. Mm -hmm. Dat men het derde jaar bijna niet meer weet wie heeft er ooit op die lijst gestaan. Dus men moet daar in feite ergens intern maken dat er ergens een signaalfunctie is dat die persoon die bescherming geniet. En dan een derde zaak, uh, misvatting, dat is dat men denkt dat wanneer men een collectief ontslag of sluiting heeft, ja. dat die beschermingen in feite automatisch wegvallen ja. en dat is niet zo. Goed, Filip. ik onthoud vooral dat men best heel goed bijhoudt wie extra of speciaal beschermd is en dat men ook, als men iemand wil ontslaan, uh, natuurlijk een goed gesprek heeft, maar ook vooral heel goed documenteert wat de reden van het ontslag is. Niet enkel op het einde of bij het ontslag, maar gedurende de carrière van de persoon. Heel hartelijk dank voor dit gesprek.